Dag collega, ik wil je even laten zien dat je een Google Meet-sessie kan gaan opnemen. En Meet is een andere techniek om videomateriaal op te nemen. Rechtsboven zie je in mijn browser ook nog Screencastify staan. Die gebruik ik ook soms als ik kleine filmpjes wil opnemen. Hier heb je ook nog Loom. Daar hebben we ook eventjes de uitleg van gedaan. Loom heeft ook het voordeel dat als je je registreert als leerkracht, je moet dat wel individueel gaan doen, dan mag je wel langer opnemen dan de uh, aangekondigde demo 5 minuten. Dus dat zijn twee tools die eigenlijk ook wel werken om... Uh, om een schermopname te doen. Een Meet-opname heeft een aantal voordelen, ook wel een nadeel, dat ga ik je proberen te tonen. Maar het is eigenlijk gratis altijd voor het onderwijs. En meet starten doe je door gewoon naar meet.google.com te gaan en je drukt op de groene plusknop. Of je gaat naar je agenda en je plant gewoon op een bepaald moment een vergadering, bijvoorbeeld rekenen, en je drukt hier op conference call toevoegen op deze link. Hij gaat dan eigenlijk zelf een Google Meet met een unieke code aanmaken. Je ziet dat als ik die ga opslaan, en ik ga even terug naar mijn Meet-pagina kijken, dan ga je zien dat ik om 7 uur een rekensessie heb gestart. Nu, wat ik ook leerkrachten zie doen, is voor iedere sessie die ze met hun leerlingen maken, een nieuwe Meet opstarten. Dus als je er hier weer eentje zou maken, en je zegt, maak daar ook een conference call van, zo, opslaan, dan ga je zien dat de code bij deze eindigt op QWA en hier eindigt die op OJF. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Je mag ook deze code, ik zal hem eens even kopiëren, dat is dit linkje, gewoon zo, je mag die gewoon in een nieuwe agendaafspraak, gewoon hier, op het pijltje drukken, of op het potloodje drukken eigenlijk. En je plakt gewoon daar de code van de dag ervoor. En hij gaat dat ook goedkeuren. Hè? Dus deze twee afspraken hebben dezelfde meetcode nu. Sommige leerkrachten maken allemaal unieke codes en dat is nergens voor nodig. Hè? Dus zo werkt dat als ik nu deze bijvoorbeeld hier van achter zet. En ik geef die een naam. Zo. Test. Ik doe opslaan. Dan ga je zien dat ik twee meet-sessies ga hebben. Je ziet dat ook op mijn hoofdscherm. Twee meet-sessies heb ik nog voor de boek. Stel dat ik die nu niet had, ik ga die even wegdoen, zo, en je wilt helemaal vanaf nu starten, je gaat naar meet.google.com. En nu gaan we starten. Je drukt op de plus om een vergadering te doen, je geeft dat een naam, die zal toch niet zo heel lang blijven bestaan, je drukt op doorgaan en eigenlijk gaat die dan al de kamer klaarmaken. Dus die meet-sessies kan je op voorhand klaarzetten, daar, daar mag zelfs een tijdje tussen zitten, dat kan, geen, dat kan geen kwaad eigenlijk. Eigenlijk moet je het zien als een lokaal klaarmaken om een vergadering in te houden. Je gaat zien, er is niemand, dat is uiteraard logisch. Je drukt op deelnemen en je gaat als enige in die Google Meet zitten. En dus nu zien jullie mij ook. Uh, dus ik ben de enige persoon in deze ruimte. Wat heeft een Google Meet-sessie als nadeel? Een beetje? Dat die alle camera beelden of de camera's van de personen die die Google Meet-sessie volgen ook mee gaat opnemen. Dus zeker als je een opname gaat starten, ga je dat zien. Dat is wel een nadeel. Goed, dit is de Google Meet, uh, en eigenlijk kunnen we nu al een scherm gaan presenteren, maar daarmee is het nog niet opgenomen. Je moet eigenlijk nog een aantal dingetjes gaan instellen, hier op de drie puntjes. Als je daar gaat klikken, dan moet je zeker zorgen dat bij instellingen, hier, bij video, de kwaliteit voor het verzenden verhoogd wordt. Want de standaardkwaliteit is echt wel te zwak om te gaan opnemen. De resolutie voor ontvangen mag je eigenlijk gewoon op alleen audio zetten, want eigenlijk hoeven we niks van niemand te ontvangen, alleen ons beeld moet opgenomen worden. Je drukt op gereed en dan is dat stukje aangepast. Ik had vroeger nog, nog willen duidelijk maken aan sommige mensen dat je ook de layout kan gaan wijzigen. Dus jullie zien, ja, je ziet dat je hier verschillende layouts hebt, maar sinds Peter de view getoond heeft, dat is eigenlijk veel aangenamer. Hè. Dus dan zie je iedereen in aparte kadertjes, maar dat is een ander verhaal geweest. Goed, we zitten in de Google Meet, die gaan we opnemen. Dus stel dat je nu een lijstje wil gaan opnemen, je drukt hier op de drie pijltjes, je doet meeting opnemen. Altijd even wachten, je krijgt dan een melding over de toestemming, maar je gaat de enige in de Google niet zijn, dus op zich geen probleem. Je ziet dat die van boven begint te draaien, bij mij staat die hier op opname, vanaf nu is die eigenlijk aan het opnemen. Dus je neemt alles op wat hier in deze ruimte getoond wordt eigenlijk, hè. Dus nu is dat al alleen maar mijn beeld. Stel dat jij wilt zo lesgeven aan je leerlingen, kan dat natuurlijk. Hein? Je kan zo je uitleg doen, of zelfs iets schrijven op een whiteboard, als je dat hebt. Wat dat ik wil doen, is ook mijn scherm tonen aan hen. Dus ik ga hier van onder druk op nu presenteren. Zo, ik kies mijn volledig scherm. Ik heb twee schermen, dat zie je. Dus ik moet mijn eerste scherm nog eerst aanduiden, en dan op het knopje delen drukken. Dat ga ik nu doen. Voilà. Als alles goed is, neemt dat duurteemtjes, dan neemt hij over. En dan zegt hij, jij bent nu uw scherm aan het presenteren. Goed, en nu zou we dus eigenlijk uw gewone les kunnen gaan geven. Hè. Dus stel dat uw gewone les een presentatie is. Dit is mijn startpresentatie tijdens het jaar bijvoorbeeld. Dan ga je zien, dit is niet volledig fullscreen. Dat is een nadeel aan Meet, hè, want die houdt die camera'tjes aan de rechterkant. Maar je kan gewoon door je presentaties uit en je kan de uitleg geven. Je kan in je Meet ook nog, dat kan ik zelf eens laten zien, je camera uitschakelen. Hè. Als je nu zelf niet in beeld wilt komen terwijl je de uitleg geeft, zet je de camera gewoon uit. Krijg je een zwart kadertje. Dus dit is gewoon mijn presentatie. Je zou de aanwijzer kunnen gebruiken om iets aan te duiden. Bijvoorbeeld respect bij mij is wederzijds. Uh, we mogen niet raging in de klas. Niemand mag zich zo gedragen in lokaal 7 en 8. Dus je bent eigenlijk de les aan het geven. Hè? Doe je dat met een presentatie? Prima. Wil je een whiteboard gebruiken? Daar zijn ook tools voor. Hè? Ik heb die ooit al wel eens getoond. Classroomscreen vind ik een heel handige. Classroomscreen.com Ik vind het wel vervelend dat die mooie achtergrondjes er zijn. Dus ik zet de achtergrond meestal gewoon op iets wit. En dan ben je eigenlijk vertrokken. Ik zal dit eens eventjes aan de kant zetten. Zo, uh, bijvoorbeeld, ik heb tekeningen nodig. Ik ga zodat ik wat tekst nodig hebben. Dus je kan het allemaal vastpakken. Dat is eigenlijk een digitaal bord. En zeker als je F11 drukt of fullscreen je beeld zet, dan krijg je echt wel een, een whiteboard waarop dat je je, ja, je dingetjes kwijt kunt. Hè. Ik zet er vaak een stoplicht bij. Dus wanneer dat ze ergens op moeten letten. Zo, een timer is ook altijd heel handig. Dus je hebt een zandlooptimertje dat je kan plaatsen waar je wilt, of een stopwatch. Hè. Dus als je hier zegt start, dan kun je het laten oplopen. Maar je kunt ook, ik ga het even terug op stop zetten, je kunt ook zeggen, je krijgt nu twee minuten, start, en dan begint die tijd te lopen. Dat is eigenlijk heel handig. Hè. Dat, is een, ja, dat is een soort digitaal bord eigenlijk, maar dan op je computer. Als je kunt er een klok bij plaatsen, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Hè. Je kunt beginnen tekenen, dus hier begin ik te tekenen, of iets uit te leggen, of 3 plus 4 te schrijven. Daar. Ik ben geen goede tekenaar. Dit is het knopje om iets weg te doen. Hier kon je dus ook eh, zoeken, zoek het onderwerp. Voilà. Zeg ik, onderwerp eventjes in vet en onderlijnen. Je kan daar van alles aan veranderen. Hè. Je ziet, je kan met een whiteboard tekenen. Moet de, de lijn veel dikker, duid je dat zo aan. Hier, voilà, een roze lijntje, speciaal voor nieuws. Of terug iets kleiner en nee, je bent vertrokken. Dus, dit is een makkelijke manier om iets te doseren aan, aan je leerlingen, eh, zonder dat je dat moet gaan schrijven. Hè. Als je dit niet zo handig vindt, F11 geeft mij terug een kleiner schermpje, als alles goed is. Dus dat is classroom screen. Uh, nog een tip voor de wiskundeleerkracht is de math-solver van Microsoft. Dus als je zegt, uh, 2x plus 6 is gelijk aan 12. En leerlingen drukken op dat pijltje, dat gaat hij ervoor oplossen, als alles goed is. Dus x is uiteraard 3 en je krijgt dat op de grafiek getoond. Je kan de stapjes tussendoor gaan oplossen. Dus eigenlijk is dat ook heel handig voor wiskundeleerkrachten om iets uit te leggen aan hun leerlingen. Hè. Er zijn veel moeilijker vergelijken mogelijk. Je ziet dat hier ook. Hè. Voilà. Je kan er eens op klikken. Je kan dan zelf van boven ook de cijfertjes veranderen. Hè. Dus als dat niet twee sinus moet zijn, maar dat moet iets anders zijn, dan, euh, dan kan je er gewoon in typen en hij berekent dat weer. Dus die maatsolver van Microsoft is een gemakkelijke... Voor fysica leerkrachten en zo heb je ook Wolfram Alpha bijvoorbeeld, als je de physics gaat ingeven, of chemistry. Dat is een zoekmachine die je ook helpt tellen. Oei, ik had het uh, wat duidelijker moeten maken. Bijvoorbeeld, how many elements are in the periodic table? Oei, ik ja, heb mijn zinnetje natuurlijk niet aangeduid. Dus voilà. En hij gaat zeggen, dat zijn er 118. Als je zegt, ik wil meer informatie over carbon of carbon, dan gaat hij dan normaal gezien ook wel wat tonen in die grafiek. Je kan er berekeningen mee doen. How many electrons of uh, ions of kilograms in een newton, bijvoorbeeld. Dus even zoeken. Hij gaat dat voor u oplossen en hij gaat de stukjes gaan helpen. Dus dit is het opnemen van je les. Gebruik Met internet, denk aan F11 om een volledig scherm te tonen aan uw leerlingen, want dan zien ze natuurlijk iets meer. Um, denk aan classroomscreen.com. Maar dit kan je natuurlijk gewoon gebruiken om je stem op te nemen, terwijl dat je een presentatie doet. Dat is het opnemen van een filmpje. Als je daarmee klaar bent... Als je... Oei, ik kreeg een belletje. Als je daarmee klaar bent, dan druk je presentatie stoppen. En je gaat natuurlijk ook hier, rechtsboven... Ja, eerst rechtsonder op het drie puntjes drukken. En dan opname stoppen. Dat gaan we even doen. Hij zegt stoppen met het opnemen van de vergadering. Je doet opname stoppen. Je wacht. En die zegt hier nu vanonder. De opname wordt opgeslagen in de Google Drive. Dus ik heb de Google Drive hier al klaargezet. Je ziet dat ik al wat testopnames gedaan heb. Dat duurt eventjes. Hè? Dat, dat kan tot vijf minuten duren. Je krijgt daar een e-mailtje van. Je ziet hier mijn mailbox. En dat gaat er zo uitzien. Zo krijg je een nieuw mailtje van Meet Recordings. En daarin staat eigenlijk je nieuwe opname. Ik ga zo dadelijk verder, als ik die opname, deze opname eventjes kan tonen aan jullie, dan ga ik verder met deel 2. Deel 2 is dit filmpje, dat we nu opgenomen hebben, plaatsen op YouTube, zodat de leerlingen het gaan kunnen zien. Dat is stap 2. Tot zo.